Nog hier, een kaaklijn. Ik weet wat een kaaklijn is, maar wat kan daar allemaal mee aan de hand zijn? Oké, okay, nou, best wel veel. Verrassend. <laughs> <laughs> maar dat had, had je al in de gaten. Nee, een kaaklijn uh, is eigenlijk waar mensen uh, opkomen. komen. Een kaaklijn kan te breed zijn door bijvoorbeeld door dat de spieren van de masseter, uh, dat is een, de kaakspier, te breed zijn. Uh, het kan zijn dus doordat alles gaat hangen en dan zie je dat er opeens uh, zo'n droopy komt. Nou, uh, het kan zijn dus dat de, het uh, bot hier wat minder wordt uh, waardoor eigenlijk die, maar alles komt erop neer. Dus dat de kaaklijn of te breed of uh, gewoon niet scherp genoeg is. Niet zo strak, dus Oost. dat je niet zo goed ziet. Oké. Okay. Ja. En wat kan ik daartegen doen? Nou, wat je eraan kan doen, uh, ook best veel. Uh, over het algemeen werk ik Eerste instantie altijd met een filler. Dat mm -hmm. geeft toch uh, de meest voorspelbare resultaten en uh, kan ik eigenlijk ook wel alles, uh, ja, dat het gewoon al optisch er strak van uitziet. Yeah. Desondanks zijn soms bij, uh, ga je daar een beetje van afwijken, hè? Uh, want uh, in sommige gevallen kan je bijvoorbeeld uh, de kaakspier ietsjes verminderen met botox. botox. Uh, je kunt met de Silhouette soft werken, kan je dus uh, krijg je hem weer wat strakker. Soms is het ook zo dus dat het vet wat je hier hebt, uh, kan oplossen. Dat kan bijvoorbeeld met in INAP, of bijvoorbeeld een Cubilla uh, Belkira. Die komt in 2019, okay. komen ze op de markt, uh, maar er zijn vetoplossers. Dus dat is allemaal wat je kan doen. Ja, dus ook weer heel veel uh, mogelijkheden. Maar wat, wat iemand die het doet, wat kan hij verwachten? Hoe gaat hij eruit zien? Hoe lang blijft het? Hoe nou, lang ja. moet hij ja, terugkomen? Het, afhankelijk natuurlijk <laughs> van het middel wat je ervoor ja. uh, Nou, Botox is meestal, uh, geven wij in Frans van ongeveer drie maanden. Ja. Uh, maar dat kan oplopen tot een jaar. Ja. Uh, de Silhouette Soft is ongeveer twee jaar. Uh, Villers zijn ongeveer ook uh, afhankelijk van het middel uh, van een jaar tot zelfs drie jaar. Ja. Dus uh, al die dingen zijn mogelijk en uh, ja, vetoplossers kan soms, sommige zijn uh, twee jaar en sommige permanent. Ja. En ik, ik neem aan dat iemand bij jou komt en dan bekijk je gewoon de kaaklijn Basis, en dan inderdaad. kies je het behandelplan ja. wat je gaat uitvoeren. En ik ben, nog als, ik ben ook nog weer wat vergeten natuurlijk met al die vertel. mogelijkheden. Flexor ja, kan je ook nog gebruiken, dus dat is uh, allemaal middelen om eigenlijk al die uh, uh, ja, om, om kaak gewoon in te zetten. Dan moet je niet denken dat alles nodig is, nee. Nee. dat wordt echt per patiënt bekeken. Bekeken wat er nodig is. Ja. Oké, okay. zal en ik samen... het proberen? Zal ja, ik hem goed. samenvatten? Oké, okay, goed. Als je graag een strakkere kaaklijn wilt, dan in eerste instantie wordt er vaak met fillers gewerkt... om um, het volume ook weer terug te krijgen. Het zou eventueel ook kunnen dat je botox uh, gaat gebruiken voor meer ontspanning in de kaaklijn. Een uh, vetoplossing kan eventueel gebruikt worden de Silhouette Softdraden om het allemaal wat strakker te krijgen. En de plexer want die was je bijna vergeten. Precies. Dus uh, mogelijkheden genoeg. Ik zou zeggen kom langs en uh, hoor wat er voor jou uh, van toepassing is.